Fotos van Masje en Sintje. Die laten ik brammetje bij mij moet ook krijgen. Paatjes, kom eens. Sintje, kom eens, kom eens. Kom eens Sintje, kom eens. Mascha, Mascha. Oh, de kippen die ja, jagen de ratten weg. Hey! Nou, kijk. In één keer naar binnen. Hé, hey, Mascha, kijk eens! Dit is de tweede lange. Nee! Hey. Je staat precies aan de verkeerde kant van de zon. Kijk Smascha. Kom eens. O, Mascha. Kom maar. In één keer naar binnen. Nou, dan mag je nog een kleintje. Ik weet niet of dat lukt. Ja, dat ging perfect. Hé, hey, willen jullie ook kortos? Wat een herrie maken jullie. De blauwe kippen zijn super interessant. Oh, ik zie er al. Ja, die zit bovenin. Sintje, Maasha.